Welkom. Fijn dat je er bent. Neem plaats. Je gaat vandaag een reis maken van een vluchteling. Een vluchteling uit Syrië. In hypnose. Concentreer je even op mijn vinger. Als die vinger omlaag gaat, worden je ogen steeds zwaarder. En je zakt dieper. Steeds dieper. In een rustige hypnose. Je onderbewustzijn, Merkel, is wagenwijd open en neemt alles op wat ik zeg. Alles wat ik zeg, ervaar je heel intens. Het is al wekenlang oorlog. Jullie wonen in een stad die al heel lang wordt belegerd. Je bent net thuis naar je werk en plotseling hoor je schieten, het komt dichter en dichter bij je. Er wordt op je huis geschoten. Een raket komt op je huis af. Een enorme explosie volgt. Overal is stof. Je kunt moeilijk ademhalen. <tie> je jongste broertje en je zusje kun je niet vinden. Tussen het puin buiten vind je delen van hun kleren. Hun favoriete knuffels. En tenslotte ook hun lichaamsdelen. Drie maanden later, je bent zonder je familie op de vlucht. Je zit in een gare oude bus. Het is bloedheet en je bent misselijk van de benzinegeur. Politiemensen stoppen de bus. Er breekt paniek uit. Je medepassagiers beginnen weg te rennen. Jij doet hetzelfde. Je rent. Je rent en je rent. Acht dagen later, je zit op een kleine boot midden op de zee met hoge golven. Het is ijskoud. Ijs en ijskoud. En nu kijk je naar voren en dan zie je een andere vluchtelingenboot. En nu kijk, er zijn mannen die met grote messen die boten lek steken. En die, boot, die boot zinkt. Het gegil van de zinkende vluchtelingen is vreselijk. Kom! Je bent nu aangekomen in een vluchtelingenkamp. De geur van rot is overal. Je hebt dagenlang niets gegeten. Het beetje eten dat er is, is slecht. Je wordt ziek. Uiteindelijk krijg je hulp van een Griekse vrouw. Zij helpt je een officiële aanvraag te doen om naar Nederland te gaan. Je bent eindelijk veilig. Als ik weer hoorf ik ben je wakker? Hoi, hey, Mirko. Hi, Kik. Hoe voel je je? Net wakker, Ben. Zullen we samen gaan kijken hoe jouw reis onder hypnose verlopen is? Ja, zeker. Wat doet je dit do nou, Eddie? Nu je dit ziet. Rillingen lopen over mijn lijf, eerlijk gezegd. Het is gewoon verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja. Met van hoe ga ik het in mijn eentje oplossen voor mijn hele familie of zo? Ja. Sorry. De persoon die dit echt heeft meegemaakt, wil dat goed. Ja, is goed. Ja. ja. Okay. Dat is maar. Ik ga je een knoepel geven. Wacht, ik vind het te maat. Dat is gelijk, Arkin. Dit is precies de verhaal die je. Ik hoop dat wij je een beetje omarmd hebben hier. Yeah. Dat je een beetje veilig voelt Ik probeer het te doen, voor ik dit